Retinoline is een vitamine A zuurcrème en uh, ja, het is uh, de enige rimpelcrème uh, die werkt tegen rimpels. Ja, het voordeel is dat het is gewoon een crème is, dat betekent dus dat je het kan smeren. Dat is, dat is makkelijk, mensen vinden dat fijn, ze hoeven niet in naaldjes te werken, dus dat, is, dat maakt het wel heel aantrekkelijk. Het nadeel is uh, dat het uh, soms gewoon niet zo effectief is zoals een gewone, gewone filler. Uh, daarnaast moet je het toch wel 6 tot 7 weken moet je het gewoon smeren en je moet dat ook vaak in combinatie met allemaal huidverzorgende producten doen. Dus dat betekent dat, je soms, uh, dat het soms makkelijker is om gewoon een filler te gebruiken, maar voor hele lichte rimpels, maar ook uh, uh, voor uh, bijvoorbeeld hyperpigmentatie moet je wel een toegevoegd middeltje bij gebruiken, ja, kan het gewoon een hele goede resultaten geven. Nou, Tretaminecreme of vitamine A zuurcreme kan je gebruiken voor uh, ja, het uh, preventief uh, behandelen van mogelijk optredende rimpels of lichte rimpels die er nu dan bestaan. Je kunt het ook voor hyperpigmentatie gebruiken, maar dan moet je wel een middel eraan toevoegen.